Het aanpassen van deze zijbalk is vrij gemakkelijk. Ga naar de backend, klik op Weergave, Widgets en zoek de zijbalk die erbij past. In ons thema is dat hoofd, zijbar. Op het moment dat ik hier een widget toevoeg, zal die zichtbaar zijn op de pagina die ik je net liet zien. met een heel simpel drag-and-drop systeem kan ik de positie van de widget hiermee bepalen op het moment dat ik mijn muis loslaat slaat hij de widget automatisch op als ik nu terug ga naar de pagina en de pagina laat zie ik dat hierboven een nieuwe widget is toegevoegd ik kan de widget nu verder aanpassen naar mijn wensen het basisprincipe van een zijbalk die je kan aanpassen door een widget toe te voegen is hiermee uitgelegd nu is het aan jou om de widget zo mooi mogelijk neer te zetten.